Ultrabium DTX. Superfood voor iedereen. Bevat glutamine. We zullen hem zeker nog een keer herinneren. Ingrediënten. L-glutamine, psyllium schilpoeder, fructooligosacchariden. Appelfruitvezels, verdikkingsmiddelen Arabische goom en kargom. lijnzaappoeder, inuline, sigorijwortel extract. Sinaasappelsmaak, rijstconcentraat. Citrus smaken. Sinaasappel, citroen, limoen, mandarijn, mandarijn en vanille. Chlorofilline, natrium en koper. De zoetstof is extract van steviablad. Appelfruitextract. Zinkcitraat. Caffeïnevrij extract van groene theeblaadjes. Kurkumawortelpoeder. Tomatenfruitpoeder, wortelwortelpoeder, koolbladpoeder, rode bietenwortelpoeder, rozemarijnbladpoeder, broccolibloempoeder, druivenpitte-extract. Olijfblad-extract. De ingrediënten zijn erg rijk. En we zien een toeval in de samenstelling met andere NSP-producten. Laten we dat van dichterbij bekijken. Alglutamine beschouw het apart. Broccoli, kool, wortelen, rode bieten, tomaat, kurkuma, rozemarijn, psyllium, appelvezel en ultrabiom DTX. De samenstelling is vergelijkbaar met Loblo. Chlorophylline natrium en koper als onderdeel van ultrabium DTX. Chlorophyll bestaat uit natrium 9 en koper. Zinkcitraat in ultrabium DTX. Zink bevat zinkgluconaat. Curcuma wortelpoeder in ultrabium DTX. Doet ons denken aan het product curcumine. Broccoli, druivenpit extract, kool, wortelen, pieten, rozemarijn, tomaat, curcuma in ultrabium DTX. Ze maken ook deel uit van grepine. Olijfbladextract extract in ultrabiome-DTX. Er is een product oliva. We zullen stevia afzonderlijk beschouwen. Stevia, op zichzelf is het een gezond spijsverteringsvoedsel. Stevia herstelt het slijmvlies van het spijsverteringsstelsel. Stevia beschermt de maag als niet-steroïde medicijnen worden ingenomen. In ultrabiome-DTX speelt stevia de rol van smaakversterker. Stevia is een ingrediënt in tandpasta. Geneest en herstelt het slijmvlies van de mond en het tandvlees. Absoluut zo'n smaakversterker is niet toevallig gekozen. Ik vraag u niet om één product te vervangen, producten vergelijkbaar met Ultrabiome DTX. Ik moedig u aan om de rijkdom van de keuze van NSP-producten te waarderen. Ultrabiome DTX bevat bijvoorbeeld curcuma. Product curcuma NSP, bevat curcuma en ook extract van gember en zwarte peper. Het product zink bevat zinkgluconaat 15 mg per 1 tablet. 266 sachets Ultra Biome DTX bevatten 15 mg zinkcitraat zink en SB bevat ook bruine algen, lucerne en tijm. Hoe wordt elk product gemaakt? Met welk doel is het gemaakt? Er zit logica in het creëren van elke formule van elk product? Ik wil benadrukken de gelijkenis van ultrabiome DTX met de samenstelling van veel producten stelt u in staat om deze producten te roteren en het maximale voordeel te behalen. Bijvoorbeeld. Curcuma wortel extract. Helpt ontstekingsreacties in het lichaam onder controle te houden. Bevordert de werking van de lever en de galwegen. Bevordert een comfortabele spijsvertering. Bevordert de vertering van vetten. Helpt het mentale evenwicht te behouden. Voorkomt de ophoping van vetten en vergemakkelijkt de verwijdering ervan door de lever. Helpt bij het behoud van gezonde gevrichten en botten. Helpt de werking van het immuunsysteem te ondersteunen. Het heeft belangrijke antioxiderende eigenschappen. Bevordert de vorming en onderhoudt de kwaliteit van het bloed. Ondersteunt het werk van het hart. Helpt de gezondheid van de longen en de bovenste luchtwegen te behouden. Er zijn stoffen die deel uitmaken van verschillende producten. Alleen voor ultrabiome DTX zijn er stoffen die uniek zijn op de EU-markt. samenstelling. De onderstreepte componenten zijn ook opgenomen in ultrabiome DTX. Dit zijn broccoli, druivenpit-extract, kool, wortelen, bieten, rozemarijn, tomaat, kurkuma. Grepine met beschermers. Wat zegt de fabrikant over die componenten die vergelijkbaar zijn met ultrabiome DTX? Curcuma ondersteunt de hartfunctie en de bloedsomloop. Extract van rode druivenpitten ondersteunt gezonde bloedvaten. Rosemarijn helpt de productie van spijsverteringsvloeistoffen in het lichaam te stimuleren en helpt ook om de normale leverfunctie te behouden. Rosemarijn bevordert een betere vertering van vetten. Lotloop een uitstekend product dat talloze lovende kritieken heeft gekregen. Loklo bevat stoffen die ook in ultrabiome DTX zitten. Dit zijn broccoli, kool, wortelen, rode bieten, tomaat, kurkuma, rozemarijn, weegbreek, voedingvezels van appels. Vloeibaar chlorofiel. Het bevat vloeibaar natrium en koperchlorofiel lijn. Ultrabiome DTX bevat droog natrium en koperchlorofiel lijn. Olijfblad-extract. Nog een geweldig product. Olijf-eigenschappen. Het heeft een gunstig effect op de toestand van het spijsverteringsstelsel. Het is een bron van antioxidanten die beschermen tegen de effecten van vrije radicalen. Traditioneel gebruikt om de bloeddruk te verbeteren. Olijf-extract maakt deel uit van ultrabiome DTX. Olijfblad-extract is een apart NSP-product. Wat schrijft de fabrikant over de effecten van sommige ultrabiome-DTX-componenten? Sigurijwortel en rozemarijnblaadjes ondersteunen het natuurlijke reinigingsmechanisme van het lichaam. Appelfruit en olijfblad-extracten bevorderen een gezonde darmtransit. Helpt een optimale functie van de bovenste luchtwegen te behouden. Extract van groene theebladeren zorgt voor duurzame energie en optimaliseert de opname van voedingsstoffen. Rosemarijnblaadjes ondersteunen een gezonde leverfunctie. Karotroodpowder ondersteunt een evenwichtige glucoserespons. Ondersteunt een gezonde spijsvertering. Zigorijwortel en rozemarijnblaadjes verbeteren de secretie van de spijsvertering en de bewegelijkheid van het maagdarmkanaal, bevorderen de verwijdering van overtolligas. Lijnzaadpoeder en zigorijwortel verhogen het verzadigingsgevoel. L-glutamine. Elk sachet ultrabiome DTX bevat 2,5 gram glutamine. In twee zakken 5 gram. Er is momenteel geen dergelijk product op de EU-markt dat alleen L-glutamine bevat. Waarom is het toegevoegd aan ultrabiome DTX? L-glutamine, een superheld die vecht tegen een lekkende darm. Glutamine is geen essentieel aminozuur omdat het in het lichaam kan worden gesynthetiseerd. De behoefte hieraan neemt echter toe. Tijdens periodes van intense stress veroorzaakt door ziekte of levensstijl, kan het als voorwaardelijk essentieel worden beschouwd en moet het worden aangevuld met de voeding. Het is het meest voorkomende vrije aminozuur in de bloedbaan. Het is een uiterst belangrijk substraat voor darmcellen. Glutamine kan de functie, proliferatie en levenscyclus van enterocyten in de dunne darm effectief verbeteren. Recente studies hebben aangetoond dat het aminozuur glutamine een positieve invloed kan hebben op de darmgezondheid door het darmmicrobiome, de integriteit van de darmslijmvlieswand en het moduleren van ontstekingsreacties te ondersteunen. Onder invloed van de nervus vagus via het enterische zenuwstelsel kan de verbinding tussen de darmen en de hersenen de neurochemische omgeving van de hersenen beïnvloeden. Een slechte darmgezondheid kan de balans van neurotransmitters verstoren, wat kan leiden tot neuropsychiatrische aandoeningen zoals depressie. Niemand roept op om depressies te behandelen met supplementen. Maar actieve preventie van veel problemen is mogelijk. Glutamine-deficiëntie wordt gezien als de eerste stap naar accumulatie van ziekten. Tegen de achtergrond van tekorten aan voedingsstoffen en toxische belasting, evenals stress. Chronische ziekten zijn cumulatief. Autoimmuniteit verschijnt en groeit. Mensen verliezen hun gezondheid. Maar de moderne mens kan lang en gezond leven. NSP heeft veel geweldige producten gemaakt. En we zijn trots op ons bedrijf om u weer een superproduct te presenteren. Ontgifting. Aanvulling van tekorten. Vermindering van overmatige eetlust. Normalisatie van het lichaamsgewicht, als er te veel is. Ook slanke mensen hebben dit product nodig. Aanbevolen inname: Meng 1 sachet met 260 ml water. Schud of meng grondig. Onmiddellijk drinken. Welke voordelen krijgt u bij elk zakje Ultrabiome DTX? Ontgifting: Aanvulling van tekorten, Vermindering van overmatige eetlust, Normalisatie van het lichaamsgewicht als er te veel is, Preventie van ziekten. Ook chronische, ook slanke mensen hebben dit product nodig.